Artificiële intelligentie helpt mij vaak in het dagelijkse leven, maar het maakt mijn werk als journalist soms toch ook wel een beetje moeilijk. Want er is heel veel fake news. En het is ook niet zo makkelijk om dan te weten wat nu echt is en wat niet. Zie. Wat ik heel handig zou vinden, is als er een AI-oplossing zou zijn waarmee we sneller fake news kunnen opsporen, zodat wij de luisteraars altijd correct kunnen informeren. Elke slimme oplossing begint met een simpele vraag. Dus deel je idee of vraag op www.amai.vlaanderen en wie weet komt jouw idee tot leven.